Wat te doen met de Europese Unie? Stappen we eruit, net als de Britten? Kiezen we voor minder bemoeienis uit Brussel? Of gaan we juist intensiever samenwerken? En hoe gaat het er allemaal dan uitzien? Wat zegt de wetenschap? Hoe makkelijk is dat eigenlijk, meer of minder Europa? De meest radicale stap, eruit, dat is gewoon mogelijk. Artikel 50 van het Unieverdrag staat landen toe hun lidmaatschap op te zeggen. Geen financiële afdrachten meer, geen last van regelgeving uit Brussel, geen rechtspraak uit Luxemburg en controle over je eigen grenzen. Dat is precies wat de Britten nu willen. Maar dat is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Van een omelet maak je niet zomaar meer een ei. 60 jaar geleden hebben de lidstaten met elkaar afgesproken een ever closer union te gaan vormen. En daar zijn ze serieus mee aan de slag gegaan. Op allerlei gebieden zijn de lidstaten van de Europese Unie met elkaar verbonden. Economische samenwerking vormt nog altijd de basis van die verbondenheid. Maar als je onbelemmerd met elkaar wil handelen, dan zal je eigenlijk onvermijdelijk ook op andere gebieden afspraken met elkaar moeten maken. Denk aan milieubescherming, de bescherming van werknemers. En zo zijn er tal van grensoverschrijdende terreinen waarop de Unie actief is. Met meer of minder succes. Denk aan de vluchtelingencrisis, de strijd tegen terrorisme, het beschermen van de buitengrenzen. Uit zo'n samenwerkingsstappen is dan ook veel meer dan enkel een economisch verbond opzeggen. Dat zullen we nu gaan zien met de Brexit. Zelfs als dat niet resulteert in een vechtscheiding, zal het een heel lang en moeilijk proces worden. En de Britten nemen nog niet eens deel aan de euro of aan Schengen. Het betekent hoe dan ook grote onzekerheid voor burgers en bedrijven aan beide kanten van het kanaal. Een harde brexit kan zelfs leiden tot een einde aan het vrij verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland. Bovendien moeten de Britten met alle handelspartners van de Europese Unie nieuwe handelsafspraken maken. Dan gaat het al gauw om zo'n 52 verdragen waar heel lang over gesteggeld is. Maar hoe zit het dan met al die regelgeving uit Brussel? Kan dat misschien niet wat minder zonder dat we er meteen uitstappen? De Europese regelzucht is een veelgehoorde klacht. 80% van onze wetten zou uit Brussel komen. Nou wil ik niet ontkennen dat de invloed van Europa groot is, maar 80% is een beetje veel. Bovendien hebben we nu Eurocommissaris Frans Timmermans die de Europese regelzucht juist een beetje in toon moet houden. Natuurlijk kan je over het nut en noodzaak van veel van die regels van mening verschillen. Maar vergeet ook niet dat één Europese regel vaak 28 nationale regels vervangt. En die nationale regels zijn soms vaak veel onbegrijpelijker. Die regels komen ook niet uit de lucht vallen. Nederland heeft daar gewoon over meebeslist. Wij stemmen nu op degene die straks in Brussel aan de onderhandelingstafel aanschuiven. Bovendien worden die mensen weer gecontroleerd door de Tweede Kamer. En kan de Tweede Kamer ook aan de noodrem trekken. Op het moment dat de Europese wetgever iets te enthousiast wordt. Toch is de discussie over meer of minder Europa wel degelijk belangrijk. Kijk maar op nu.nl en je ziet de Unie van de ene crisis in de andere rollen. De Griekse schuldenlast die blijft voor hoofdpijn zorgen. En niet voor niks wees de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, onze eigen Donald, op het belang van een verenigd Europa ten opzichte van grootmachten als Rusland en China en zelfs de VS. Tel daar dan weer de twijfel van de gewone burger over de Europese Unie bij op en er is weinig reden tot optimisme. En dat is waar jij om de hoek komt kijken. Want vergeet niet, de Nederlandse verkiezingen zijn eigenlijk ook Europese verkiezingen. Jouw stem bepaalt mede de koers van de Europese Unie en het antwoord op al zijn problemen. En dus ook of dat antwoord meer of minder Europa is.